Vandaag moest ik mijn rapport afhalen. een artist. Na school ging ik naar het skatepark. shout -out naar de mannen van Concrete Dreams. Ze zijn goed bezig aan het skatepark. Wat vind jij ervan sippen? Nee, nou, dit is best wel cool. Het is dus zeker cool. Want het is niet meer warm. Toen vroeg ik een willekeurig persoon om een salto schroefachtig iets te doen. Hij deed het. De middag was aangebroken en we hadden zin om een pizza te stekken. Maar ik had natuurlijk al een pizza. Op mijn bord. Dit is mooi niet te weten. Nou Seppe, hou je nuttige informatie voor jezelf. Na het eten van de pizza ging ik naar de nieuwe woonplaats van Hori. Leg eens uit, wat is dit? Hier ga ik voor de komende drie maanden slapen. Bij verkeersborden, een spiegel, hier komt een zetel. Na het feesten bij Henri, probeerde ik nog even deze gap. Jip, yep, ik krijg geen kinderen meer. Oh, en om de dag mooi af te sluiten, belden we mijn onkel. Happy birthday to you.